je kijkt naar deze nieuwe video, ik ben Riep Cornelissen en vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de Vibaro Vloed Sensor. Ik heb hier een Vibaro Vloed sensor. en dit is een sensor waarmee je water kan detecteren. En het is een Z-Wave Plus variant, dus deze versterkt ook je netwerk. En deze sensor die werkt op batterij, maar je kan hem ook aansluiten op een 12 volt voeding. Met deze sensor kan je water detecteren. Je kan hem bij een vaatwasser zetten, een wasmachine, of je kan hem natuurlijk zetten bij de hoofdwateraansluiting. Als er dan een lekkage komt, dan zal deze sensor een akoestisch signaal geven. Dus hij zal gaan piepen, net zoals een rookmelder. Maar hij geeft ook een lichtje, geeft een lichtje, zodat je kan zien dat hij afgaat. Ik heb hem nog niet uitgepakt, dus uh, laten we eens gaan kijken wat er allemaal in het doosje zit. Oké, okay, we hebben hier uh, de Fibaro vloedzuinzak en laten we hem eens gaan uitpakken. Als we het uh, doosje openmaken, dan zien we hier in het midden meteen de Vibaro vloedzuinzak zitten. Deze haal ik eventjes uit. En dan zitten er nog, kijken, drie handleidingen in. Oké, okay, we hebben hier de Vibaro Vloedsensor. En hier op de achterkant zien we drie gouden puntjes zitten. Dat zijn de contactpunten. Daarmee staat hij op de grond. En uh, ja, mochten de twee van die punten uh, contact met elkaar maken door het water, dan zal hij een signaal gaan geven. Het signaal komt hier uh, uit het midden, dat is een klein gaatje. En uh, daar komt dus het uh, geluid uit. Laten we de sensor even open gaan maken. Hier aan de binnenkant zien we in het midden de batterij zitten en hieronder zien we twee aansluitklemmetjes. En tussen het aansluitklemmetje zit het ledje. En hier aan de zijkant zit nog een knopje, volgens mij om hem te kunnen toevoegen en dat soort dingetjes te doen. Op het eerste aansluitklemmetje kan je een externe sensor aansluiten of een tempcontact en dat is een normally close contact. En op het tweede aansluitklemmetje daar heb je nog een contact om het om een alarmsysteem aan te sluiten. Dus ook een normally close contact. En hier aan de buitenkant zien we nog twee klemmen om een 12 volt adapter aan te sluiten. Zo kan je hem dus een, een vaste voeding uh, geven. Ja, dit is dus eigenlijk uh, de sensor. Je ziet hier nog uh, twee gaatjes in het midden. Dan kan je hem uh, ophangen aan de wand. En dan kan je dus een externe sensor aansluiten. Als je dat gedaan hebt, dan uh, kan je bijvoorbeeld een kruipruimte detecteren. Of in de gaten houden. En dan kan je de vibare voetsensor uh, uh, boven de grond houden. In de groepenkast bijvoorbeeld. En dan kan je dus een externe sensor in de kruipruimte leggen, zodat je deze in de gaten kan houden. Dan blijft het signaal van de zetweef wel goed. En je hoort natuurlijk ook het signaal wel beter als deze afgaat. Laten we de sensor eens gaan toevoegen aan HOMI. Ik zit uh, hier naast HOMI en we gaan de sensoren toevoegen aan HOMI. Voordat we daarmee beginnen gaan we hem eerst eventjes terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Uh, bij Z-Wave en ZigWave apparaten kan je het beste beginnen met eerst eventjes om te resetten naar fabrieksinstellingen. Mocht die dan een keer in de fabriek zijn gekoppeld aan systeem om te testen, dan uh, ja, wordt het heel lastig om te koppelen. Want Z-Wave apparaten kunnen meestal maar met één ding tegelijk gekoppeld zijn. Hoe gaan we deze sensor uh, resetten naar fabrieksinstellingen? Dit doe je door eventjes het plasticje eruit te trekken. En dan haal je meteen het knopje in. Je zie je het lampje gaat branden. En als die geel is, dan laat je hem los en dan druk je nog één keer het knopje in. Nu is die geel laat ik los en je zag hem even opknippen en weer uitgaan. Nu is, de, nu is die gereset naar fabrieksinstellingen. Gaan we hem nu koppelen aan Homey, dus gaan we eventjes in de app kijken. En nu ga je naar het apparaatentablad en dan ga je naar het plusje. Daar zoek je de Fibaro-app, die staat hier boven in de hoek. En dan ga je de vloedsensor uh, opzoeken. In Homey heet die overstromingssensor en dan staat er ZWave, die moet je hebben. Dat is voor de ZWave Plus-versie. Dan tik je op installeren. Nu moet ik driemaal op de sensor tikken. 1, 2, 3. En zoals je ziet wordt het apparaat nu toegevoegd. Het is dus belangrijk bij zetweefapparaten en ook bij apparaten dat je hem dicht bij homi houdt. Maximaal 10 centimeter. Ik hou hem altijd eh, het liefst, eh, naast homi. En nu is hij toegevoegd aan homi. Nu zie je hem hier tussen de apparaten staan. Hou hem even ingedrukt en dan zie je ook een sabotage alarm. Dat houdt in dus dat als hij gaat bewegen dan eh, ja, gaat hij ook alarm geven. Dus als hij opgepakt wordt. Dan nou, gaat die alarm racen. We zien ook de temperatuursensor en we hebben nog een wateralarm. Gaan we even opzij kijken. De batterij is voor 92% vol en je krijgt nog een, een tijdlijn. Kijk, we even bij instellingen. Nou, je kan je een naam geven en een zonnen. En hier heb je nog wat geavanceerde functies. Allemaal een eigen wensen uh, instellen. Wil ik ook even gaan kijken naar de flow-opties. Dus ik ga een nieuwe flow aanmaken. En dan gaan we eens eventjes kijken. even kijken. Waar. Hier zo staat hij. In de als-kolom hebben we de opties om als het accu-niveau is veranderd, als het sabotagealarm aangaat of uitgaat. Temperatuur veranderd is of het wateralarm gaat aan of uit. Gaan we even naar de N-kolom kijken. Daar heb je alleen het sabotagealarm aan of het wateralarm is aan. En dan gaan we ook nog eventjes bij de dan-kolom kijken. En daar hebben we geen opties. Dus je kan alleen hem als trigger en als voorwaarde neerzetten. Nu kan je dus flows gaan maken om bijvoorbeeld verlichting te laten uitschakelen of een melding te krijgen als het wateralarm afgaat. Dus mocht het een lekkage zijn dan kan je dus netjes een melding krijgen zodat je op tijd de kraan dicht kan draaien. Vond je dit nou een leuke video doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd doe dat dan ook eventjes. En vergeet dan niet meteen een belletje aan te klikken, dan krijg je elke keer een melding als ik weer een nieuwe video plaats. En dan wil ik je hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video.